Gekke ontwijkactie! Alle mensen, leuk dat je te krijgen naar deze nieuwe video. Mijn naam is gta5, lsbdivar en more. Uh, vandaag weer op pad met de Audi A6. Maar eerst uh, maar even dat, uh, dat, dat belangrijk nieuws wat in de titel staat. Ik ben niet zo van een clickbait. Um, en het is ook geen clickbait. Um, maar ik ga toch iets moeten zeggen wat voor velen misschien niet leuk is. Uh, ik ga voorlopig stoppen met video's maken. En dat is voorlopig. Ik moet het anders zeggen. Ik, op dit moment dat ik deze video opneem. Heb ik gewoon geen tijd om video's te maken. Ik heb nu net een dienst erop zitten. Ik ben nu klaar. Maar volgende week komen er ook weer heel veel uh, diensten. En ook uh, heel veel toetsen aan. Voor mij. Dat betekent dat ik gewoon echt thuis kom vaak ook nog gaan sporten en ja gewoon doodmoe ben ofzo van die dienst en eten en ja dan nog even wel gamen maar meer ter ontspanning gewoon met anderen en dan heb ik geen zin en geen tijd om op te nemen daarbij uh, ja moet ik dus ook nog heel veel gaan leren komt daar dus ook nog bij uh, en ja ik ik krijg het gewoon niet geregeld om in de komende week denk ik video's te uploaden dus laat zeggen dat het een week is misschien twee weken uh, ik vermoed een week. Uh, dan zien jullie dus ja, drie video's missen, jullie. Waarom zet ik dat dan al nou hier heel specifiek bij die titel en mensen er uh, ja, wel een beetje op klikken. Want anders ga je we krijgen. Of in ieder geval, ik zeg het ook in het begin van de video. Want vaak als mensen weten dat elke twee dagen een video wordt geüpload. En vervolgens over twee dagen zien ze niks, zullen ze op de laatste video reageren. Waarom is hier geen video? Uh, waarom is er geen nieuwe video meer en meeste, de meeste mensen hebben dat nu dus wel dan door dat ik dat in deze video heb uitgelegd waarom niet uh, ik stop er niet mee, ik ben niet verplicht om te stoppen met YouTube helemaal dus het is gewoon echt puur de komende week, weken twee weken misschien heb ik gewoon echt geen tijd ik heb diensten uh, vroege dienst, late dienst uh, nachtdienst geloof ik niet uh, dan moet ik nog dus leren, nog sporten, nog eten uh, dus ja, en dat gaat liever allemaal voor, voor YouTube en dat heb ik ook altijd gezegd, privéleven en werk en toetsen gaan altijd voor YouTube. Voor nu gaan we gewoon een hele leuke diensten uh, beginnen met de zieke Audi A6, snel interventievoertuig van, uh, van Team Verkeer. Ik moet even Altap doen. Dat stuur mijn stuurgoed, is. dat is het nu niet. Nu is het al beter. We zullen even alles aan uh, gooien volgt hier ah. in dat ze een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. En we gaan meteen uh, de eerste melden pakken. In, uh, nah. Een persoon, een gekkie, met een vuurwapen. Psycho with a gun. Ja, wat gaan we doen, wat gaan we doen? Nou, Die vullen een wapen vast. Hoi, politie. Wapen laten vallen. geen gekke dingen doen. LSPD, don't make me shoot you. Laat dat wapen neer. Leg dat wapen neer. Aye. Stop, police. Kom op. niet zo gek doen. Hey. Police, stop whatever the hell you're doing. Hallo. LSPD, don't make me shoot you. Hallo meneer, wat er mij. Staan blijf. Staat te vallen. Eh, Waar heb je er wapen nou? Hé, hey, kom. Op knieën. dat? Dat scheelde heel weinig, want die vrouw die daar loopt, of die man, sorry meneer, die schoot ik echt bijna in zijn, uh, zijn been geloof ik. Uh, maar ja het was de best beter om hem uh, aan te houden of uh, even een schot in het been te geven als hij überhaupt raak was of er viel gewoon mokertje hard maar het zag er wel verder uit hoe die hier door de lucht vloog toch pik ja, transport je deze kan op ik moet je nog verjeren trouwens heb je dadelijk allemaal dingen bij die bij me hebben en dat is natuurlijk niet de bedoeling zoals wapen heel goed wapen dat je namelijk. Uh... Oh, nog Nee transportwacht stop de transportwacht stop. Ik moet sneller zijn dan transport. Nee, dat ben ik niet. Pik verjeren hem even, want even een heel groot wapen bij. Ga ik nog? Ja misschien nog net. Nee. Oké. Okay. Uh, ja, daar rijden voertuigen voertuig en aangezien we toch van teamverkeer zijn. Maar wat ik altijd zeg ja, bij uh, bij de Audi en bij de uh, passade en zo uh, ook noodhulp dingen. Maar nu rijdt er dus een auto die echt niet helemaal voldoet aan de uh, uh, wegenverkeerswet of zoiets. Aan uh, ja, de eisen om op de weg te mogen. Kijk eens hier, die staat gewoon allemaal in een fikje. Stop voor ze dan. Oké, okay, waar gaan we heen? Waar gaan we nou heen joh? Ja, dan ga je daar stilstaan. Zeer, zeer, zeer handig. Oeh, dat scheelt ook wel Je mag even mee de stoep opkomen, want stel nou dat het ding vliegende effect, dan hebben we in ieder geval geen uh, verkeersopstopping. Nou, als hij er vandoor rijdt, dan komt hij sowieso niet ver. Ja, dat zijn nou. Oh. Hier komen. Stoppen. Ga geen gekke dingen doen. Ik weet niet waarom je er überhaupt vandoor wilt carry. gaan. Stoppen nou. Zat er nog iemand in? Ja, er zat nog iemand in. Stoppen nu. Wij Frans of zo hier. Ja. Ah, die gaat er wanneer vandoor met die auto. Oké, okay, dit gaat een taser... Hey, Stop. je gaat op je op knieën goed zo zitten blijven uitstappen deze uit uitstappen waarom doet dat dingen niet uitstappen goed zo luisteren wilt Je moet maar bijna gaan voelen met een vuurwapen oké okay. wat ik zei hij komt niet ver en hij probeerde weg te rijden, maar hij kwam helemaal niet ver. Je hebt met deze uh, medeplichtig... ...of uh, ook uh, aangehouden voor alles wat jij net ook probeert te doen. negeren stopteken. Want jouw vriend, die reed weg. Uh, uh, MDMA erbij, oké, okay. ben je aangehouden voor drugsbezit. Die kameraad daar, die rijdt weg. Dat, kan hij misschien helemaal niet hebben gewild. Dus het is altijd zo. Stel je rijdt met iemand in de auto. En dan krijg je stopteken en die zegt ik rijd er door. En hij zegt nee doe eens normaal. Is, dan is de vraag. Kun jij daarbij ook worden aangehouden als bijrijder. Terwijl je helemaal niet wilde dat hij wegreed. Maar ja nu deed hij dat dus wel. Uh, hij reed ook nog eens weg. Dus ja dan krijg je 1 en 1 is 2. En heb je 2 aanhoudingen. Ik ga je ook nog Jij bij, ook M.N.M.A. natuurlijk jullie bij, dus uh, niet wilde, ga, of uh, niet met M.N.M.A. Wilde, wilde worden gepakt, dus dat is zin. Vast wel. Ik wacht even tot hij uh, is opgepikt. Oh, uh, fuck it transporten bij ah, je, hf so, houden, ik hoef je hem niet te vieren. Ah, we gaan nog eens vieren. Wederom, en weer naar, ja, dat weten we wel. Dat is verhoord. Zo, bij de aanrading. en bij naar het bureau. En wij gaan, hier nu rechts op en dan gaan we een snelweg mee pakken want daar rijdt al iets wat opvalt en die rijdt redelijk rapjes oh die slingertje wat een gekje die slinger behoorlijk die is flink onder invloed Ja dit zijn gevaarlijke situaties als die hier nog uh, heel snel volgen. Als je, je kunt dan wel een stopteken krijgen, vaak krijgen ze op de snelweg toch wel een volgteken automatisch, maar dat kan het niet geven. Maar dat betekent niet dat je ook echt moet stil gaan staan op de snelweg. Hè. Dat nooit doen. Hier kunnen we moeilijk de snelweg af. Hallo. Ja, Rijwijs zien. De reden van de staanhouding is dat die heel erg slingert. Uh, je rijdt sowieso mijn een voor de rijbewijs, maar je wilt sowieso de dingen aanhouden. Want heeft u iets gedronken of alcohol genuttig, mag voor mij verblazen. Ja, Oké, okay, dat is nog onder het limiet. Dat is nooit verstandig om met... Uh, enige alcohol op te gaan rijden maar ja dit hier kunnen we niks voor maken um, ja maar je zit wel vol aan de drugs Maar mag je bent me deze aangehouden um, staan dus blijven hij ah, gaat dan ook mee naar het politiebureau kijk eens heb ik daar nou achterop geknopt ah, iemand anders natuurlijk je in de slag genomen ja, kan je sowieso even niet blijven staan, maar ja. Rijden in de voor rijbewijs en artikel 5 krijg je er allemaal bij, Yo, we maken er leuk voor. Audi is trouwens gemaakt naar Six Games. Shoutout naar Six Games. Ja, dat wordt weer echt. Op het moment dat die melding binnenkomt is nu meteen gassen. Of komt hij op mij af? Nee shit, dat is er. No, Nee, dat kan niet, recht voor mij. Hier rechts op en dan kom ik hem tegen. Okay. Nou, ik, ik had echt te laat door dat die er door ging maar hier rijdt zichzelf klaar is het niet hier op de parkeerplaats is het wel hier naar boven ik oh, kut gaat oh, wacht even Ik ben dat de nou rappers en een Audi man. Zo dan, opzettelijk collega, we worden opzettelijk gerand. Uh, ja, ik moet natuurlijk lang melden tot ik wil. Maar ja, dat ga ik nu zeker doen. Eén collega vraagt om op assistentie. Assistant is required. Chamberlain Hill. 12.05 uur ik ben onderweg. Hey joh. Veilige pit proberen uit te voeren? Of klem zetten gewoon stoppen. Oeh. Hey yo. wat is dit nou? Paal, oh mijn shit. Ja, dat was even een lag voor me. Lekker hier in de hoed rijden. 30 km per uur, houdt oh, ze wel een snelheid. En nu wil de bocht uh, wat scherp. Ik gaan slopen, dan slopen we maar meteen goed. Nee joh, uitstappen nu! Kom op hé! is het klaar, ik wilde mijn vuurwapen niet trekken, maar nu is het echt klaar. Oké, okay, jij bent aangehouden. Vriend rijdt onder invloed, je bent niet aan het verplicht, recht een advocaat. Kun voor all over zo ja? Dan is het goed zo nee, krijg je dan doe je hem daar ministeren. Voordat je aan de slag genomen, ga ik fereren. Ik nee. denk wij die bij mag hebben, vertel me dan nu. Een pistool, netjes man. Ja mooi, heel mooi, zeer mooi. Prachtig. Mooi man. Oh, ja, nog meer schade. Kan we gewoon, doen we gewoon. ja, yep. lekker bezig boys. Goed, wij gaan eens kijken wat deze auto. Oh, wat gebeurt daar? Wat is dit allemaal? Deze auto uitspookt. En uh, op een mysterieuze wijze is onze auto weer helemaal. Gefixt. Mooi man. Ik ga het volgende kenteken voor je nadrukken. 2, 3, Papa, mm. Yankee, Alpha, 9, 8, 2. No, 10, 99. Inmiddels kijk ik op de map. Waar ook een auto Ik moet even kijken wat deze nou allemaal is aan het doen. Zo, kijk die beurs, Daniel. Wanneer gek. Want die ziet er ook wel interessant uit. Maar die beurs ziet er ook wel interessant uit. Want die is helemaal koekoek koek. wat gaat daar nou? een motorrijder die moeten we altijd hebben altijd de motorrijders pakken Want die rijdt echt gewoon zonder helpie zonder alles pakken de trambaan alles jongen hoppa het denkt te keren een beetje linksaf hoppa kijk eens rood licht erbij rood licht erbij lekker man Hoppa, stop je vooraan en terug die heeft het door Ja, pleur om voor de cool blue bus. Ja, helmje op dat ze te laat. Hoi! Hey! Goed rijbus rij zien! Maar was je helm? Wat de fuck moet je hadden nou? Oké. Okay. Vriend, daar ben je aangehouden, want hier heb ik zin in. Het krijgt voor mij meerdere bekeuringen. Rood licht. Oh wat ga ik nou doen? Um... Rood licht. No helmets. anders nog iets? Nee, uh, ja goed. Ah, 200 dollar, dat is net 180 euro. Dat geen helm is geloof ik al 320 in Nederland of zo. Wanneer kijken? Oké, okay, krijg thuis gestuurd en uh, komt goed. Joe! Hell ja, we gaan we toeteren want dan krijg je de onnodig klak zo bij hè. Helemaal klaar met die vrouw, nu al. Zo dan. is het een en neer. Overal wat schout hier. 20. Bukken, bukken, bukken, bukken, bukken, bukken, bukken. Ja, nog een noodknop erbij. Good. Ja, die. Nog een noodknop erbij. Wow. Laat hem afvallen. S nice. Nog eentje. Nee, stop, stop, stop. Er zit er mogelijk nog een hier achter die te Ah nee die is ook al. Die is bezweken aan zijn verwondingen. Vuurlijnen collega neer, ambulance deze kant op. Twee verdachters. Vuurwapens Vier... nog niet bij want die zijn nog niet veilig. Van het ziekenhuis. Oké, okay, laten we alsjeblieft brio Twee verdachten neer. En een collega neer. Collega's zijn opgeroepen of zijn te plaatsen voor de spoedassistentie van mij maar er waren ook al onderweg naar de spoedassistentie van die collega natuurlijk waar we misschien wel even druk moeten gaan zetten op de schotwond. daar verlies veel bloed dus bij deze ben ik druk aan het geven op de wond. Het ziet er niet goed uit hè, jongen. Collega heeft het niet gered. Oh. En ik ga je weg. Oh je moest mij natuurlijk ook nog redden eigenlijk, want ik was ook gewonnen. Maar ja, maar inderdaad. Jullie rijden met spoed, dus jullie hebben voorgang. Maar het tempo is niet echt van een Audi hè jongens, kom op, mag wel wet rapper. Jawel de rood. Nou ja, dan nog wel. is gevaarlijk. 12.01 ja. dat hij 1201. Zal ik kijken nemen, we zijn toch een bloed. Ja, die zweeft hier in de lift, ik ben te plaatsen. Hallo, even staan blijven. De... Doe de in Rancho. Doe deur al open voor je kunt hier komen zitten, maar nee joh. Dus dat is niet mooi. Maar zij rent wel weg. Dat is ook niet mooi. Even dat ene tikje heb ze nodig. En ik word gebeld. God damn it! Goedendag! Oh nee! Oh shit! Wim, gekke ontwijkactie! Pak je! je dat, dat mes vallen dat vallen dat mes ik blijf schieten hè broer wapenbergen even een pauze ik moet echt even opnemen want ik nu drie keer gebeld nou nee natuurlijk niet zo oké okay. uh, ja dat was even. ik drukte eigenlijk verkeerd maar zag je die gekke ik ga even met de slow motion gooien zo dacht je dat? Nee, ik weet niet hoe het in de video uitziet hoor, maar uh, naar mijn zeggen ging ik echt even hier recht voor mij heerlijk ontwijken, hier op het randje, en toen de tweede uitwijkmogelijkheid viel ik gewoon omlaag, Zo'n ontweek ik ook, toen ze hey, ik ben geraakt op mijn been, heeft ze mij in mijn... Oh, mijn arm, oh nee, ah, dan kan het toen hoeven schieten, en toen deed ik hier mijn wapen pakken, maar dat wilde ik niet, en toen dacht ik nog eens, en ja, zo ligt ze daar, uh, ja, Oh, shotgun. Ik ga de laatste melding pakken. En dan gaan we er maar stoppen. En ja, dan stoppen we er even mee voor een week. Ik ben al heel lang niet meer aan het opnemen. Maar ik heb gewoon zeg maar de afgelopen... Uh... Dat hoorde ik niet alleen toch? Ik heb gewoon de afgelopen weken ook al niks meer opgenomen, maar ik had gewoon heel veel uh, reserves liggen, of ja reserves, al heel veel vooruit opgenomen zoals jullie van mij weten. En die heb ik dus voor de afgelopen drie weken allemaal klaar, uh, had ik die allemaal klaarstaan ofzo. Waardoor ik dus ja ook toen al drie weken niet had kunnen of hoeven opnemen. goed. Zet. En nog een priootje ja. 1 Dat is gehoord. Oeh, een paal. Ja, lekker. Achtervolgend de voet van meerdere verdachten. Die rennen hier alle kanten op geloof ik. Ik zie er 1, 2, oeh wacht hier komt wat. Ja, ja, stoppen, jij stoppen. Ja, hieronder ook nog, shit ja dat komt niet bij. Ik ga de twee hierboven pakken. Mijn dood? Oh, oh nou. Stoppen. Police. Stop whatever the hell you're doing. Je moet echt zo'n vastpakfunctie krijgen. Oh shit, hij krijgt Zo, so, dat doe ik niet hè, dat doet uh, Wim even. Hij zit nu vooral in een slow motion. Maar ik word ook continu gebeld, ik moet echt gaan. Ik hoop dat jullie het geen kut einde. Ja waarschijnlijk wel. Het is gewoon een einde waarin ik nog één melding beloofde en die rond ik dan zo massaal af. Uh, ik ga jullie toch bedanken voor het kijken en ik zie jullie ja, niet over twee dagen, maar wel binnenkort bij dus uiteraard gewoon een nieuwe video. Ik zou zeggen bedankt voor het begrip en tot dan.